Sport geeft mij een droom en een doel om elke dag het beste uit mezelf te halen. Hallo! Hi! Leuk dat jullie er zijn! Hou jullie een beetje zin in? Yes! Waarom heb je voor rolstoelbasisbal gekozen? Ja, eigenlijk heb ik een Paralympisch Talentendag gedaan. Dat is van NOC en NSF, kun je allerlei verschillende sporten proberen. En daar heb ik gevolleybal, tafeltennis, basketbal. Toen ging ik eigenlijk voor het eerst in zo'n stoel zitten en toen kon ik voor het eerst een hele lange tijd weer pijnvrij sporten. En ik mocht een beetje rammen en rausen en met de bal allemaal dingen doen toen dacht ik wow, dit is cool. Ik ben meteen begonnen vanaf wanneer ik mocht, maar helaas mocht het pas vanaf zes of zeven jaar of zo. En vorig jaar ben ik gestopt en in totaal dus wel iets van 18-jarige basketbal. Maar... Ik zei het niet uit dat ik weer ga basketballen. Nee. Ja, hebben jullie het allemaal? Of? Ja, het is het voor de sport. Het ja, blijft ja. een leuk spelletje. Ja. Hoe oud je ook bent denk ik. Dat verlies je niet. nee. nee. nee. nee. Wat, wat vinden jullie het leukste onderdeel of het leukste aspect van basketbal? Ja, het team, teamgevoel, ja. competitie uh, spelen, keihard werken. Ja. Wat, wat is de reden dat jullie nu niet meer uh, basketballen? Ik heb nog wel eventjes doorgebasisbald toen ik kinderen had gekregen. Maar op een gegeven moment kwam er een nieuwe baan, een nieuw huis. En de kinderen werden dat ouders, dacht dus nou, even een tikje terug. Net hebben we het staan gewaagd, maar nu wil ik toch ook wel even zien of jullie het een beetje in de rol kunnen. Sport betekent voor mij snelheid, felheid. En gezelligheid. Keihard werken en dan met een team of individueel voor een bepaald doel gaan. Winnen en de gezelligheid van de derde helft. Wat doet sport met jou? Laat het weten op nationalesportweek.nl